Ik vind het wel leuk om iets anders te doen dan wat anderen zouden doen in eerste instantie. Het lijkt me heel chill, heel nice om ook in één keer geld te verdienen. Ja, theorie of praktijk, sowieso praktijk. Als je iets leert en het in één keer kan toepassen, leer je veel meer dan dat je er eerst voor studeert. Maar zolang je maar iets doet wat je echt leuk vindt, denk ik dat je altijd wel goed terechtkomt.